12 juli was het eindelijk zover. De beslissing is gevallen dat het zwembad de Ekkerman gaat sluiten. We hebben zo dadelijk een gesprek met Minette, Angela en Michael over de voortgang van het zwembad. Afgelopen dinsdag is de raadsvergadering geweest en het zwembad gaat sluiten. Um, wat is je commentaar hierop? Ja, wat is mijn commentaar hierop? Uh, een uh, dikke vette tegenvallen. We hadden het echt helemaal niet aanzien komen. En uh, ja, we zijn uh, zeer teleurgesteld uh, op dit moment uiteraard. Ja. Tot wanneer blijft het nog open? We blijven in ieder geval tot december 2017 open. Dus uh, ja, alle mensen kunnen gewoon nog blijven zwemmen. Er is in principe nu nog niks aan de hand. En we hebben ook zeker nog kansen en mogelijkheden om, uh, om het besluit om te draaien. En uh, ja, er tegenaan te gaan en te zorgen dat uh, het zwemwater wel behouden blijft in Veldhoven. Ja, het is echt heel onverwacht. Hè? Want de vorige raadsvergadering was het nog, hè? we willen allemaal dat het blijft. Nu eigenlijk ook nog, maar toch gaat het dicht. Ja, ja, wij hadden dit ook echt niet verwacht na de laatste raadsvergadering Hebben we allemaal zelf ingesproken. We waren zeer positief, want iedereen... Ja, elke partij heeft gezegd, nee wij zijn voor het zwemwater en wij willen dat we het behouden voor Veldhoven. En de laatste vergadering ook nog, alleen ja, het enige waar het nu op stuk is gelopen is dat de partijen geen OZB willen verhogen. En eigenlijk was de keus gewoon voor de partijen ook heel erg gering. Het was of sluiten of OZB verhogen. Dus dat was eigenlijk een keuze tussen twee slechte zaken. En over hoeveel OZB praat je dan per, uh, per gezin? Dan praat je over 5% verhoging en dat is 14 euro per gezin per jaar. Dus dat is ongeveer in de maand 1,20 euro. En is daar ook onderzoek naar gedaan of mensen bereid zijn om dat extra geld te betalen? Uh, niet dat ik weet. Ik, uh, nee, ik heb geen idee of dat er onderzoek naar gedaan is. Maar een aantal partijen die, uh, die zijn daar gewoon heel strikt in. En die hebben gewoon gezegd van luister wij hebben onze kiezers beloofd om niet de OZB te verhogen. En die houden gewoon vast aan hun principes. Alleen aan de andere kant hebben ze ook gezegd, we willen een zwembad behouden. Dus ja, een beetje dubbel dit. Ja, een beetje dubbel, ja. Naast mij een uh, Europees kampioen en een uh, Olympisch deelnemer. Uh, wat doet dat nou met jou dat we dadelijk een Veldhoven geen zwembad waarschijnlijk meer hebben? Ja, dat is natuurlijk te zot. Veldhoven heeft gewoon een zwembad nodig. He, niet alleen voor mij natuurlijk, maar voor alle klanten, voor alle mensen. Voor de jongen, voor de ouderen, er moet gewoon een zwembad komen. We komen blijven bedoel je? Ja, eerst blijven, maar dan ook gewoon weer komen. Dus we moeten gewoon open blijven en dan zorgen dat het allemaal allemaal vol loopt. Wat doet het met jou persoonlijk? Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik had vandaag de laatste groep schoolzwemmen. En uh, ja, dan sta ik wel even te pinken. En dan moet ik me echt omdraaien om niet een traantje te laten, omdat het gewoon ophoudt. Mijn hart ligt hier, hè, en mijn passie ligt hier. En ik wil dat graag overbrengen naar andere mensen, kinderen, maakt niet uit. En dan is het gewoon heel zuur dat dit besluit is genomen. Hoe zijn jullie dan met z'n allen onder? Met uh, al het personeel? Nou, we hebben dinsdag uh, met de mensen die waren een traantje gelaten. We hebben woensdag hebben we nog flink lopen balen. En uh, ja, we proberen nu met z'n allen weer de schouders eronder te zetten en ervoor te gaan. Want die deur die staat op een keer en die gaan wij openschoppen. En wij gaan zorgen dat het allemaal doorgaat. En dat doen we met z'n allen. Wat vinden jullie ervan dat het zwembad gaat sluiten? schoolzwemmen uh, hadden we al gehoord uh, dat dat gestopt was um, hoe is het voor jou de sluiting van het zwembad ik ben vooral heel heel erg verbaasd oprecht verbaasd dat, uh, dat alle politieke partijen binnen Veldhoven zich uitspreken voor behoud van het zwemwater en dat uiteindelijk als er een besluit genomen moet worden dat het gaat sluiten het doet nogal wat met je, hè, kan ik zien. Ja, ja ik, ik ben ook ja, vooral verbaasd en ook vooral een beetje boos op het politieke besluit wat daarachter ligt. Ik ben daar niet van. Ik ben van, ik wil graag lesgeven. gepassioneerd aan alle mensen, alle kinderen in Veldhoven, alle ouderen die hier in de gemeente gebruik maken van deze prachtige faciliteit op een unieke locatie. Daar ben ik voor en daar willen wij les aan geven. En, ja. Het maakt mij boos als er door een politiek besluit dadelijk uitkomt dat voor de gemeente Veldhoven dit niet meer mogelijk is. En dat deze mensen gewoon in de kou staan, letterlijk in de kou. Want het is natuurlijk al jaren sprake van, we kunnen niet zeggen dat dit als een donderslag bij heldere hemel komt. Er is door het zwembad zelf al heel veel opgestart. Minet, zijn jullie eigenlijk niet gewoon te laat begonnen met jullie acties? Ja, dat is achteraf natuurlijk heel makkelijk gezegd, maar wij leven al tien jaar in onzekerheid. Die tien jaar hebben we echt geprobeerd om het zwembad uh, omhoog een overeind te houden. Dat is dus hartstikke goed gelukt. Zelfs de jaar, laatste jaren uh, is het gewoon ja, zo goed gelukt dat we gewoon uh, elk jaar gewoon op nul uitkomen of zelfs daarboven. Daar zijn we super trots op en, en dat nu juist ja, dit nu gewoon gebeurt, is, is gewoon nog extra zuur. En, we hebben Al die jaren hebben wij geen initiatief mogen nemen omdat we afhankelijk zijn van, van subsidie en van politiek die daarover besluiten. Het enige voordeel nu is ja, dat wij nu wel het initiatief mogen gaan nemen en ja, dat wij nu ook kunnen laten zien waar we voor staan. En wij gaan er gewoon vol voor, want wij gaan er gewoon echt veld over laten zien dat wij ervoor gaan en dat wij de zwembad open moeten houden. En wat zijn de, de maatregelen die je nu allemaal al genomen hebt? Nou, we hebben natuurlijk voor de vorige gadering, hebben we al een uh, Facebookpagina opgezet van behouden zwemwater. Uh, daar hebben we al heel veel likes op en ja, die stromen nu op dit moment natuurlijk uh, nog steeds uh, gelukkig binnen. Daarvoor hebben we ook al een uh, handtekeningeninzameling gedaan. Die hebben we ook met de vorige raadsvergadering mee, uh, meegegeven. Er waren echt veel. Binnen één week tijd denk ik dat we al een paar duizend handtekeningen uh, gewoon op papier hadden staan. En momenteel is er ook een, een petitie in de lucht waar mensen in kunnen tekenen voor behoud van het zwembad. Die is trouwens niet door ons opgezet. Wij weten ook niet door wie, maar wij vinden het wel heel fijn. Ja. Ja. Jullie hebben ook de crowdfunding gedaan hè? en de nieuwe wipe-out materialen. Gaat dat nog allemaal door? Ja, dat was ongeveer een van de eerste reacties die ik natuurlijk dinsdag had van ja, stop daar maar mee. We hebben in ieder geval het geld voor... Voor de, voor de loopmat hebben we bij elkaar en we zitten bijna tegen de eerste wipe-out aan. In de eerste instantie dachten we van ja, laat alles maar zitten en we doen helemaal niks meer en, en het is klaar. Maar ja goed, we hebben de scherven opgeraapt en uh, we gaan er nu weer vol tegenaan. We weten dat we tot uh, december 2017 open blijven. Dus wij gaan de crowdfunding eigenlijk ook weer oppakken, want uh, ja, het kan gewoon niet zijn dat het zwembad gaat sluiten. Wij zijn er heilig van overtuigd dat wij met onze acties straks gewoon het voor elkaar gaan krijgen, dat wij blijven. Dus we gaan de crowdfunding gaan we gewoon uh, een doorstart geven. Ja. Jullie hadden ook bedrijven hebben jullie benaderd, hè? wat hebben jullie daarin gedaan? En kunnen bedrijven zich nog aanmelden? Ja, bedrijven kunnen altijd nog, uh, nog aanmelden. Daar staan natuurlijk ook voorwaarden tegen, tegenover. Dus op het moment dat ze inschrijven voor een bepaald bedrag, komen ze hier op een banner te staan met reclame. We hebben zelfs de mogelijkheid om hier uh, doorlopend in de weekenden reclame op een groot scherm te laten zien. Kunnen ze zich ook voor inschrijven en uh, ja, dat is voor een jaar lang. Nou, dat jaar zijn we sowieso nog open, dus ja, we kunnen gewoon onze, onze voorwaarden kunnen gewoon nog nakomen. Dus vandaar dat we nu zoiets hebben van, nee, we gaan daar toch mee door en we laten gewoon zien dat we, dat veld, dat we in veld over dat zwembad gaan behouden. En bedrijven die in willen schrijven, heel graag, want we hebben het geld hard nodig op dit moment. Mail naar het zwembad of, mail, uh, of bel naar het zwembad en dan vraag gewoon naar mij en wij staan ze heel graag te woord. Michael, hoe nu verder met de zwemlessen? Zoals Minet net al aangaf, heeft de wethouder aangegeven dat, dat wij in principe tot december 2017 gewoon open kunnen blijven en kunnen wij de zwemlessen voor alle kinderen tot die tijd ook gewoon gaan verzorgen. Dus uh, blijf vooral bij ons zwemmen, De uh, is geen paniek, wij gaan gewoon door en eigenlijk gaan we er ook vanuit. Dat we met z'n allen, juist met het vertrouwen van de veldoverse bevolking, de schouders eronder gaan zetten. En dat we dit verkeerde politieke besluit zo snel mogelijk om gaan draaien naar een doorstart van Zwembad en Eckerman. Je bent baantjes aan het trekken, hè? En van de week is het besluit gevallen dat het zwembad gaat sluiten. Wat vind je daarvan? Ik vind het heel jammer dat het zwembad gaat sluiten voor alle functies die het zwembad hier heeft. Voor de baantjeszwemmers, ook voor de jeugd, de scholen en de omgeving hier. En uh, volgens mij waren er nog allerlei acties onder bezig om ergens geld vandaan te halen. Het valt voor mij een beetje midden in een proces. En daarnaast snap ik het niet omdat ook het tongenrecreatie gaat sluiten. Dus de, beide zwembaden gaan dicht. Dus ik weet niet waar de jeugd binnenkort naartoe moet. Wat staat er nog allemaal nog meer op stapel? Wij zijn sowieso een zwembad dat altijd actief in een beweging is. Dus wij gaan altijd heel veel dingen doen waar we al mee bezig zijn, gaan we nu nog verder doen. We hebben eind augustus, 28 augustus tot 2 september, hebben wij de zwemvierdaagse. Uh, daarnaast hebben we na de zomervakantie beginnen we met disco zwemmen. En alle andere activiteiten die wij normaal altijd doen, die vinden zeker doorgang. En misschien gaan we nog wel meer activiteiten organiseren om te zorgen dat de Beweging ons gaat steunen. Om te zorgen dat zwemwater zwembad er blijft. Okay. Wat kun je mij nog meer vertellen over 13 september, wat er dan gaande is? Ja, 13 september gaan wij de mensen en vooral de burgers ook oproepen om met z'n allen naar het meiveld te komen. Dan gaan we samen met de FNV gaan we een actie starten en dat gaat Beweegplein heten. Dan gaan wij de raad en het college laten zien. Wat zij straks gaan missen als het zwembad verdwijnt. Dus welke activiteiten dat zij straks moeten missen. Maar samen ook in combinatie met de sporthal en met de uitwijk. Want als je het zwembad weghaalt, hebben zij ook bijna geen recht meer om te leven. Dus er gaat meer weg dan alleen het zwembad. Dus wij willen op dat moment, op 13 september, vanaf ongeveer 6 uur s'avonds, willen wij de politiek duidelijk gaan maken wat zij straks in de toekomst allemaal gaan missen. Als dit besluit blijft staan. En ja, wij hopen dat ze dan tot één keer komen, want ja, dit kan gewoon echt niet. Even voor alle Veldhovenaren. We weten hoe belangrijk het is dat het, het zwembad behouden blijft. Dus ik zou zeggen: ga naar de Facebook-actie, teken de petitie, deel het zoveel mogelijk, zodat het ook leeft in Veldhoven. En laten we hopen dat het zwembad behouden blijft. Ik dank jullie wel voor dit gesprek.